Ik ben Eugène van Mierlo, sinds 2018 wethouder bij de gemeente Almelo, met in deze periode op de reguliere jeugdwettaken naast na, zoals dat zo mooi heet, heb het hele sociale domein voor het vuil. Ja, zorgen dat mensen ja, sociaal en vitaal blijven. En ik weet ook dat er een, ja, een diepe wens ligt rondom wooncoaches, nou, dat zijn allemaal zaken die uh, die zijn uh, vanuit uw kant niet over één nacht ijs gegaan, uh, maar ook aan onze kant uh, betekent dat dat we willen kijken uh, uh, of zoiets uh, zou kunnen aansluiten bij wat we bijvoorbeeld in de gemeente al, uh, al hebben. Een van de punten die door meerdere mensen genoemd waren, was dat het goed is als er een soort van samenwerking komt tussen jong en oud, bijvoorbeeld een woongemeenschap. Oké. Okay. Ja. Waarom zou dat belangrijk zijn? Nou, ik vind gewoon jong en oud bij elkaar. Dat vult elkaar aan. Het verbeteren van straten en stoepen, waarom is dat zo belangrijk? Ik krijg uh, vaak het antwoord, en misschien is het een hele goede smoes, maar vaak het antwoord van ja, de stoepen die zijn, uh, die zijn niet optimaal en dan, uh, dan ben ik bang een het geval wil. Ik wil een vraag aan Elisabeth. Uh, waarom is het zo belangrijk dat we iets anders doen met de park dan hoe het nu is? Nou, omdat ik vind dat het een uitstekende gelegenheid is om te recreëren. En eigenlijk wordt het veel te weinig gebruikt. Voorzitter, ja, ja. ja. Niet alleen, maar samen en samen. En dat gaat er dus niet alleen voor woningen, maar ook instellingen, bedrijven enzovoort, om een leefbare wijk te houden en om te zorgen dat we allemaal hier prettig kunnen blijven wonen. ook als wij allemaal wat ouder worden, en ik ben blij dat het opgepakt is, dat het ook vind. Ik wil ook alle medewerkers daarvan bedanken, en dat wil ik even doen, vooral Karin te bedanken als zowel de grote trekker van het geheel.